Marunia, jij hebt gezocht naar een hospitalisatieverzekering, eentje die goed aansluit bij, bij jouw profiel. Wat zocht je precies en wat is er uit de bus gekomen? Um, ik heb eigenlijk vooral op drie bepaalde aspecten gekeken. Um, in de eerste instantie prijs, dat is iets waar we de dag van vandaag natuurlijk allemaal mee bezig zijn. Het uh, tweede was uh, de vrijstelling die er is. Want ik heb een jaar gehad onlangs waar ik drie keer per jaar ben, uh, in dat jaar ben opgenomen. En dan ja, merk je toch wel dat dat belangrijk is als je elke keer die vrijstelling moet betalen. En dan uh, ten derde ook of uh, ik een mogelijkheid had om een kamer alleen te kunnen krijgen. Omdat ik het wel fijn vind om na een zware operatie of zo toch mijn privacy van de kamer te hebben. En dat was toen niet het geval bij mijn uh, huidige verzekering. Dus drie, die drie zaken heb ik vooral onder de loep genomen. Oké, okay, en Anne, ja, wij hebben een alternatief kunnen voorstellen dat iets een betere dekking biedt, dat ook iets goedkoper is. Leg eens uit. Dat, uh, dat klopt. Wij hebben inderdaad voor jou eigenlijk jouw profiel ingegeven in onze koopwijzer en wij kwamen, een andere, wij kwamen op een andere hospitalisatieverzekering uit die eigenlijk een, een veel hogere globale kwaliteitsscore heeft dan de verzekering die jij gekozen had. Uh, en met dat verschil, dat zoals jij zegt, dat een vrijstelling belangrijk is voor jou. Wel, als je terug drie maal zou moeten opgenomen worden, bij de verzekering die jij gekozen hebt, ga je dan drie maal die vrijstelling moeten betalen. Want die is per verblijf. Ja. Bij onze beste koop is dat per jaar. Okay. En het bedrag is ook lager. Wat de eenpersoonskamer betreft waren eigenlijk beide verzekeringen gelijk. Maar wat de globale dekking betreft was, was zeker onze verzekering beter. En de prijs was ook een belangrijke. En die is eigenlijk, is het misschien een beetje een vertekend beeld, want de prijs van onze beste koop is eigenlijk in het begin duurder. Maar je hebt steeds die evolutie naarmate dat je ouder wordt en dan wordt onze beste koop wel een pak goedkoper dan eigenlijk de verzekering die jij zelf had gekozen. Dat heb ik niet echt nagekeken. Ze reist ook graag. Is dat ook iets wat ja, in de hospitalisatieverzekering die wij uh, hebben uitge, uitgezocht, is dat ook iets wat goed gedekt is, een, een ongeval op reis? Uh, die is gedekt, maar daar was haar keuze dan eigenlijk wel een beetje beter. Die had een uh, wereldwijde dekking en bij ons was dat iets beperkter. En jij als reiziger uh, of reizigster, uh, Dunja, wist jij eigenlijk welke verzekering je allemaal nodig had, had en welke, welke dekkingen boden wanneer je uh, naar het buitenland trok? Ik, ik heb dus zelf een, uh, een reisverzekering op jaarbasis omdat ik zelf uit de uh, toeristische sector kom. Ik heb nee. zes jaar in een reiskantoor gewerkt. Ik heb die aan de lopende band verkocht zodat mijn klanten goed verzekerd op reis gingen. Maar ik was mij er eigenlijk niet van bewust dat de hospitalisatieverzekering ook een deel dekt in het buitenland. Dus dat is weer iets dat ik bijgeleerd heb. Ja, dat klopt. Dat klopt toen. Ja, er is een zekere overlap. Dus wat betreft een ziekenhuisopname zal zowel jouw hospitalisatieverzekering, zeker met een wereldwijde dekking, als jouw reisbijstandsverzekering dat betalen. Iets helemaal anders is het als je bijvoorbeeld, laat ons zeggen, bij een skiinggeval in Oostenrijk zou moeten gerepatrieerd worden of als je daar vastzit omdat er lawinegevaar is en je moet tien dagen, laat, tien dagen langer blijven, dan gaat dat wel gedekt worden door die reisbijstandsverzekering, maar uiteraard niet door je hospitalisatieverzekering. Wil jij ook een hospitalisatieverzekering kiezen? Doe dan zoals Doenja en gebruik onze koopwijze.